Hoi, goed dat je kijkt. Uh, over een paar minuten vertelt Jesse jou via deze livestream... alles over ons ambitieuze klimaatplan, de Green New Deal voor Nederland. Hij gaat je uitleggen hoe ons plan ervoor gaat zorgen dat we de klimaatdoelen gaan halen. En heb jij nou een vraag aan Jesse? Dat kan, dan kan je hem stellen in onze YouTube live chat. Of je kan mailen naar vragen.groenlinks.nl En wie weet kom jij dan hier in de studio uh, nadat Jesse zijn verhaal heeft gedaan live op het scherm via Zoom om hem een vraag te stellen. Blijf kijken, tot zo!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 J'invite ik wil de à adopter le het van de décision intitulé Accord de Paris, qui figure dans le document. Je regarde euh, la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Parijs, 2015.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 ontzettend dank uh, voor deze presentatie, voor het uitleggen van ons ambitieuze klimaatplan. Wat vind je van onze energiemix? Ja, heel zien. goed. Ja. Ik vond het heel mooi dat het helemaal zo eroverheen ging. <laughs> dank, uh, dank daarvoor. Uh, ja, mochten jullie ons plan nou nog uh, na willen lezen, dat kan op onze website. Ga naar, dan naar www.groenlinks.nl. Daar staat ook een uitgebreide bronvermelding. Wil je die nog uh, zien? Uh, yes, het was druk online. Er werd ontzettend veel uh, besproken. Leuk. Via de YouTube-chat kwamen ongelooflijk veel vragen binnen, uh, maar er zijn ook een aantal vragen opgestuurd naar vragen.groenlinks.nl en die mensen gaan zo meteen hier op het grote scherm um, jou een vraag stellen en de eerste daarvan is Bente. Uh, Bente, jij hebt een vraag aan Jesse. Hoi Bente. Ja, hi. Um, ik heb een vraag. GroenLinks heeft het vaak over reizen met de trein, zo ook weer vanavond en uh, ik vind dat heel belangrijk. Ik wil graag veel reizen, maar wel op een goede manier. En nu heb ik gehoord dat uh, internationale treinen moeilijk zijn, omdat de spoorbreedte soms verschillen of de hoogspanning soms verschilt. Ja, ja. Dan vraag ik me af, Jesse, heb je er een beeld bij hoe realistisch deze internationale treinen zijn? Uh, willen landen met ons samenwerken hierover? Wat, wat ben je goed geïnformeerd? Heb je veel met de trein gereisd? Uh, ja, ik ben vorige zomer naar Budapest gegaan met de trein. Ah ja, dat is heel leuk. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Ik vind met de treinreizen echt fantastisch. En mijn kinderen zijn nu nog een beetje klein, ja. maar ik kan niet wachten totdat ze ietsjes groter zijn om, om samen die trips te maken. En een van de mooiste trips met de interrail die ik heb gedaan was via Budapest naar Istanbul. De oude route zeg maar, van de Orientexpress. Ja. Um, en als je inderdaad veel door Europa reist, dan zie je dat er in, dat, daar kom je erachter dat er verschillende spoorbreedtes zijn of andere uh, spanningen. Het goede nieuws is dat eigenlijk iedereen nu wel ziet dat we ander... Ja, dat we meer moeten reizen met de trein en dat landen zeer bereid zijn om dat op elkaar en aan te passen. Het enige is wel dat we ervoor moeten zorgen, uh, ja, er moet wel regie op komen. Dat is echt een belangrijke taak voor de Europese Unie om dat voor elkaar te krijgen. Ik heb daar heel veel vertrouwen in. In ieder geval met onze direct omliggende landen moet dat zeker lukken. Dankjewel, Bente, voor je cool. vraag. Um, de volgende vraag, het is niet echt een vraag, meer een soort statement van You Can Do It op onze YouTube live chat. Ja. Uh, hij of zij of hen zegt, uh, ik woon in een huurwoning met een energie level G. Ja. Dit moet verboden worden. Niet alleen is dit slecht voor de portemonnee, maar ook voor het milieu. Jesse, wat heb jij hierop te zeggen? Ja, absoluut. Kijk, heeft hij er nog een beetje context bij gegeven? Een sociale huurwoning of in de private sector? Nee. Laat ik heel simpel zijn. Uh, woningen in Nederland, woningen die je huurt, ja, mensen hebben daar weinig over te zeggen zelf. En ik vind het heel belangrijk dat we die verhuurders, ja, die moeten gewoon de stappen zetten om die woningen comfortabeler te maken. Um, dat betekent namelijk dat en de energierekening omlaag gaat, daar moeten huurders van profiteren. Maar het is ook fijn als je een heel tochtig huis hebt, dan is dat gewoon niet lekker leven. En dat verbeteren, ja dat is heel belangrijk dat die stap gebeurt. Dus heel veel nieuwbouwen maar ook heel veel renoveren. We hebben bijvoorbeeld net uh, samen met Pasmulders heb ik, uh, met het kabinet gesproken... over uh, investeringen in wonen. Daar is geld vrijgekomen om te investeren in wijken... maar ook om dit soort verbeteringen in woningen mogelijk te maken. Wat goed, goed om te horen. Uh, de volgende vraag komt hier weer bij ons in de studio ja. en die is van Romee. Romee, hi, wat is jouw vraag aan Jesse? Hoi Romee. Um, ja, ik vind verduurzaming enorm belangrijk... en dit plan is natuurlijk een hele goede stap in de juiste richting. Maar tegelijkertijd verdient Nederland nog steeds heel veel geld van inherent vervuilende industrieën. En geloof je dat we echt kunnen verduurzamen terwijl we nog steeds daarvan heel erg veel geld verdienen? Uh, ja, ja, volgens mij laat je precies zien wat het moeilijk is. Hè? Dat er industrieën zijn die zoveel geld verdienen dat ze de belang bij hebben om niet te veranderen. Uh, en dat is waarom ik... Uh, ja, met kerst vraag je ook de cocoon niet uh, of die zin in kerst heeft. En dat is een beetje hetzelfde met deze bedrijven. En als bedrijven echt willen veranderen, dan is GroenLinks de bondgenoot. Maar als je denkt dat je kan blijven hangen in de vorige eeuw, ja, dan, dan heb je het echt bij het verkeerde eind. En dat betekent dat we, de, ja, dat we moeten durven overstappen naar nieuwe technologieën en nieuwe, nieuwe technieken. En dat betekent dat we ja, onze plastics niet meer maken uit, moeten gaan maken uit olie. Ja, dat is een achterhaald concept. Dat moet biobased zijn. Dat, dat, is, dat hoort bij de toekomst en bedrijven die die verandering willen meemaken. Ja, daar werken we mee samen. Maar bedrijven die het willen tegenhouden, je hebt je beste tijd gehad. Dat is ja, toch de waarheid. Dank je wel voor je vraag. Uh, de volgende vraag kwam binnen via de YouTube-chat. Namelijk van Oipo, als ik het goed zeg. Uh, en uh, de vraag is, er zijn grote groepen mensen... die desinformatie verspreiden over klimaatverandering. Ja. Alternatieve media, zoals YouTube-kanalen van bijvoorbeeld Lange Frans. Hoe gaat GroenLinks die bestrijden? Nou, meld je aan als campaigner zou ik willen zeggen. Uh, wij, wat wij proberen te doen, is, allereerst. Uh, wat je ziet is de misinformatie die wordt verspreid uh, online is echt enorm. En vaak worden er ook nog allerlei technieken voor gebruikt die helemaal niet kunnen. En er worden bots op ingezet en, en ze kopen likes in en views ergens in, in landen met, met duistere regimes. Uh, dat is niet hoe je moet willen werken. Maar wat wij kunnen doen, is een enorme online beweging op de been brengen. Die zorgt dat de comments secties worden overgenomen. Dat we andere content plaatsen. Dus ik zeg, deel deze presentatie komt online, ook op YouTube. Deel hem zoveel mogelijk. En op die manier moeten we het internet weer terug weten te winnen... Uh, van, uh, al, ja, van deze uh, uh, ja, verspreiders van leugens, zou ik willen zeggen. Want als je gewoon niet de waarheid spreekt over klimaatverandering... dan ben je aan het liegen. En daarnaast hebben ook platforms als YouTube echt wel een verantwoordelijkheid. Als je gewoon even googelt op klimaatverandering en je kijkt dan in je, je zoekresultaten, dan zie je er zoveel klimaatontkenning tussen. Het heeft alles te maken met het algoritme dat ze gebruiken. En dat moeten ze aanpassen. Zeker, en ik zit ook in zo'n appgroep. Dus doe vooral, meld je aan als uh, online campaigner. Uh, maar we gaan nu door naar de volgende vraag. Die is namelijk van Piet. Hoi Piet. Piet, wat is jouw vraag aan Jesse? Um, wat ik wil vragen is of we het recyclen van alle flessen, alle blikjes en alle kleine flesjes, niet veel aantrekkelijker kunnen maken door het heel snel invoeren van statiegeld. <laughs> Zonder enige uitzondering. Ja, ab ja absoluut. Kijk, uh, Statiegeld, daar wordt al zo lang over gesproken en ook dat is weer echt iets wat voortdurend wordt, uh, uh, wordt tegensproken. Ik heb een, uh, een podcast laatst opgenomen met uh, dokter Marta Smink en die heeft onderzoek gedaan naar eigenlijk de lobby. En wat je ziet is dat uh, de voedingsmiddelenindustrie jarenlang ontzettend heeft gelobbyd tegen de, de komst van statiegeld. Terwijl we weten in landen waar dat al wel geldt, dat daar veel minder dat er veel minder zwerfafval is. Dus ja, het invoeren van statiegeld is een ontzettend belangrijke manier om zwerfafval tegen te gaan en daarmee dus ook die enorme ja, zinloze berg aan plastic die we met elkaar produceren, uh, het geeft heel veel troep op straat. Maar ook het komt in de, in, in, in de vissen, het komt in de, in de rivieren, uh, in onze bodem. Het maakt ons allemaal ongezonder. En dat moet heel snel stoppen. statiegeld is dan een super simpel en supergoed idee. Dankjewel je Piet. Okay. Um, hoe denkt GroenLinks over kernenergie? Dat was een vraag die uh, veel online uh, gevraagd werd. En Lulu uh, heeft hem ook gevraagd. Uh, Lule komt nu nee, Lula nee, Lula kom niet. Nee, Lule komt niet, want het was via de YouTube. Nou, een hele goede vraag. Ik krijg die vraag heel, heel veel vaker. En dan zeggen mensen, maar dat zou toch eigenlijk best wel een hele goede manier zijn, kernenergie. En daar heb ik eigenlijk, nou, ik, ik zal, als ik kijk naar de cilinder. Um, je hebt het niet nodig in je totale energiemix. En ik wil een paar bezwaren noemen die ik heb tegen kernenergie. Nee, laat ik eerst iets, ik hoop. Dat uiteindelijk eh, kernfusie en thorium, dat het blijkt dat dat heel goed werkt. Want als dat zou werken, zou dat best een oplossing kunnen zijn. Maar de afgelopen 40 jaar wordt hier al op gehoopt en we hebben daar nog geen verandering in gezien. Een Paar argumenten waarom ik er niet voor ben: de prijs van duurzame energie is de afgelopen tijd alleen maar omlaag gegaan. Kernenergie is alleen maar duurder geworden. Als we dat willen bouwen, die kerncentrales opnieuw, dan zijn er twee landen die daar eigenlijk alle kennis voor in huis hebben: landen waar ik niet graag mee zou samenwerken: China en Rusland. Um, je ziet dus dat het duurder is, met deze landen moet je samenwerken. En ja, onafhankelijk worden, dat is natuurlijk fantastisch. En wat de voorstanders vaak zeggen is, maar dan kunnen we dat allemaal in Nederland, kunnen we dan die energie produceren. Nou ja, ik werk veel liever samen, dat laatste stukje, met landen als Noorwegen, Schotland en, en, en Spanje, landen in Zuid-Europa, dan dat we ons, uh, ons uranium moeten halen uit landen als Kazachstan. Nou, dat zijn voor mij de redenen, dus ik vind het, het, is niet de, ja, het is economisch niet de slimste oplossing. We blijven er afhankelijk van, van dubieuze regimes. Ja, dan kies ik liever voor uh, volledig, ja, volledig duurzame energie. Dat lijkt mij veel en veel verstandiger. Duidelijk, heel goed. Uh, nu komt er wel iemand ah, via ja. Zoom. Uh, Corine. Ik vind het ook leuk als jij het vraagt. Ja. hoor. <laughs> Hi Corine, wat is jouw vraag aan uh, Jesse? Ja, hallo Jesse en uh, studio. Uh, je <laughs> een beetje in het verlengde van de vraag die eerder gesteld werd over het uh, nepnieuws, over klimaat. Uh, we hopen natuurlijk dat er, 100, uh, nou ja, dat, dat er 10 miljoen mensen kijken vanavond, maar dat zal misschien niet helemaal het geval zijn. En we horen natuurlijk vaak dat klimaat en GroenLinks nogal eens wordt gezien als saai en academisch. En voor het verbieden van, van alles wat leuk is. En ook in het verkiezingsprogramma staan natuurlijk onvermijdelijk wel termen waarbij niet iedereen direct uh, paradijselijk heeft. Uh, Wil ja, je een beetje in het verlengde van de vraag... Ja, maar de vraag is dus hoe zorgen we dat iedereen klimaat een belangrijk onderwerp gaat vinden? Ja, ik zit nog even in de paradijselijke sferen die je, die je schetst te denken. Ook een uitstekende vraag. Kijk, wat is het allerbelangrijkste? En daarom zit ik bij GroenLinks. En niet alleen bij Groen. Er zijn heel veel groene partijen in Europa, maar er zijn maar heel weinig die zich Groen en Links noemen. En wil je ervoor zorgen dat die aanpak van klimaatverandering, dat iedereen dat meemaakt, dan heb je ook hele stevige linkse politiek nodig en herverdeling om ervoor te zorgen dat klimaatverandering en de aanpak daarvan niet alleen iets is voor de mensen die al supergoed verdienen, maar voor iedereen. Zoals de eerste vraag of een van de eerste vragen die werd gesteld, ik woon in een huurhuis. Kan je ervoor zorgen dat mijn huisbaas uh, ook gaat verduurzamen? Hoe zorgen we ervoor nu? Mensen betalen een heel groot, via hun energierekening, voor een belangrijk deel de kosten voor de verduurzaming. Grote bedrijven doen dat niet, dus om dit voor elkaar te krijgen heb je ook een stevige agenda nodig die herverdeelt, die staat voor eerlijke politiek en dat is wat GroenLinks doet en linkse politiek en groene politiek met elkaar combineren en dat is de manier denk ik om ervoor te zorgen uh, ja, dat iedereen dit meemaakt, daarbij wil ik opmerken, als je ziet hoe belangrijk mensen klimaat vinden en zeker de, de jonge generatie, nou ja, Daar ben ik ervan overtuigd dat er een grote meerderheid van Nederland er is om stevig door te pakken bij die aanpak van klimaatverandering. Dat is precies wat we in een volgend kabinet gaan doen. We gaan het uitdragen, dankjewel. Nou, goed. Dank je. Dank je wel, Corine. Jesse, ik wil jou ontzettend bedanken voor, uh, voor deze mooie presentatie. En Jij voor het beantwoorden van de, van de vragen. Ja. Uh, ik wil jullie thuis bedanken voor het kijken en het bedanken voor het opsturen van jullie vragen. Um, mocht je nog ons plan uh, terug willen lezen, dat kan op onze website www.groenlinks.nl slash the Green New Deal. Um, ik, we zien elkaar weer snel, hopelijk. Uh, zeker op 19 december bij ons uh, verkiezingscongres. Uh, Tot snel en een fijne avond. Doei, doei tu